3 keer 1 derde t tot de macht 3 min 1 voor t kwadraat. En we hebben nog de half. Gaan we naar de laatste functie. We zien nu naast de variabele x ook de letter p. Nou, het is een functie g van x. En daarom moeten we differentiëren naar x. En dit houdt in dat we net doen alsof p een getal is. Dus we krijgen g-accent van x is 7 keer 5p maal x tot de macht 6, want we halen van het exponent nog steeds eentje af, plus 3 maal px tot de macht 2, 3 min 1 geeft 2, en de afgeleide van 6p, we weten p is een getal, dat betekent dat 6p ook een getal is, en we weten de afgeleide van een getal is 0.